is Je dat jezelf even voor? <laughs> We hebben een vraag gekregen van Belle. Ja. Bellen die zegt, als ik fantaseer of droom over dingen die ik graag wil, ongeacht of ze uitkomen of niet, dan zijn die dromen altijd perfect. Dat is mooi hè, daar is toch ook een droom voor. Hmm. Dingen zijn geweldig en zonder dingen waar ik eventueel tegenaan zou kunnen lopen. Aan de ene kant heb ik daar veel aan, want dat geeft me zelfvertrouwen. Maar aan de andere kant vraag ik me af of het ook me wel verder helpt. Want fouten maak je toch, je kan niet voorspellen wat er kan gebeuren. Um, maar moet ik ook niet willen dat ik een wat meer realistisch beeld heb van mijn eigen dromen? Zodat ik eigenlijk van tevoren wel weet dat ze uitkomen. Oh ja. Dan heb je eigenlijk een soort van je dromen target gemaakt. Als dat, als dat is gelukt. He, realistische dromen, is dat ook niet iets wat altijd in conflict is met elkaar? Wat een beetje botst. Ja, het, het, het idee van... Uh, het is in, dromen hoeven niet realistisch te zijn. Sterker nog, een, een droom waarvan je eigenlijk die hele vraag niet relevant maakt. Of het realistisch is of niet. Die... Opent veel meer uh, ruimte voor creativiteit, voor experimenten, voor nieuwe dingen. Ik kan me wel voorstellen dat het fysiek moet kunnen, dus dat het een soort van hè, met de natuurwetten in overeenstemming ja, dat is. Zeg je. maar, als je 200 jaar geleden uh, uh, iemand had gezegd: ik heb een droom uh, om over de oceaan te vliegen, dan had iedereen je voor gek verklaard. Ja. En nu, als je nu naar Amerika gaat, denk ik zo van: nou, dan stap je gewoon in een vliegtuig. Ja. Dus het. Ja. Het, het helpt juist om een beetje gek te dromen. Om, zoals jij ze noemt, gewoon perfect in, in die droomwereld realistisch te krijgen. Want in die droomwereld kan het. En dan is het eigenlijk alleen nog maar de taak, of het leuke, de leuke uitdaging, om te kijken, hé, hey, kan ik dat, wat kan ik daarvan al maken? Ja, ik zou je uitnodigen om erg onrealistisch te dromen. Omdat dan ten eerste ja. geef je, geef je um, uiting aan wat je echt zou willen. Aan je werkelijke, zeg maar, grenzeloze verlangen. Mm. Maar vervolgens... En dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Wil je die onrealistische droom kunnen terugvertalen naar stapjes waarvan die zo klein zijn dat je bijna zeker weet dat je ze kunt halen. En hier gaat het vaak fout. Mensen hebben de neiging om hele realistische haalbare dromen te stellen en dan vervolgens van zichzelf te verwachten dat er morgen al een revolutie heeft plaatsgevonden en duizend doorbraken zijn geweest. En die dingen wil je volgens mij omdraaien. Dus je kan onrealistische grote dromen, die mogen over van alles gaan. Onze droom, Nederland gelukkigste land van de wereld. Geen idee of dat realistisch is. Kun je, dat is onze droom. En dat vertalen we terug. ...naar iets wat zo klein en overzichtelijk is dat we het vandaag kunnen doen. Zoals een filmpje maken en op Facebook zetten. Ja, het enige wat we checken is zijn we vandaag één stapje dichterbij. Dat is ja. alles. En hoe lang je erover moet doen, ja, God knows. En misschien kom je er wel nooit en er zijn er misschien andere mensen die weer een stapje verder gaan. Maar dat maakt niet uit. Nee. Er zit al één klein dingetje in. Jij zegt van, mijn dromen zijn perfect. Nou, dat is hartstikke leuk. Als je op het moment da daarna zegt, van ja, ik zou graag willen dat ze realistischer zijn, blijft waarschijnlijk dat perfecte nog plakken. Met andere woorden, dan moet het ineens Perfect de perfecte realistische, realistische droom ja. zijn. Ja, ja, ja. En daar ga je dan ook meteen de mist in, want je schrijft zelf ook al, hè, er worden nou eenmaal fouten gemaakt. Nou, ik weet niet of je het zo zou willen noemen, maar de wereld is in ieder geval heel complex. Het loopt in ieder geval altijd anders dan dat je precies had kunnen inschatten. En als het dan perfect moet zijn, heb je jezelf heel klem gereden. Dus wat je, wat je, wil, wat je wil doen, is dat het open blijft. Dat er allerlei routes zijn naar ja, die droom dat is, toe. Ja, dat is het leuke. Dus wij maken ook geen plan van A ah, tot en met einde droom. Wij maken alleen maar de dromen zetten we stevig neer. En dan bekijken we elke keer weer, hey, hoe kunnen we een stapje vooruit doen? Hey, hoe kunnen we weer een stapje vooruit doen? En dat zwalkt dan zo'n beetje naar die droom toe. Dat wil ik er nog even over zeggen. Als je geluk wilt vermenigvuldigen, dan helpt het om het te delen. Deel alsjeblieft wat je geleerd hebt hieronder in de comments. Ja, en als je er meer van wil krijgen, zorg dan dat je je abonneert op dit kanaal. Want dan krijg je namelijk elke week nieuwe video's met nieuwe inzichten en tips. Abonneren kan hier.